Tim heeft een hartaandoening en diabetes type 2. Hij slikt hiervoor medicijnen. Eén medicijn via de huisarts, één medicijn via de cardioloog. En soms pijnstillers van de drogist. Tim heeft een afspraak met de cardioloog. De cardioloog weet niet dat hij ook medicijnen via de huisarts heeft. En pijnstillers van de drogist. Tim heeft daarom een lijst gemaakt met alle medicijnen die hij slikt. Dat is belangrijk voor Tims veiligheid. Tim maakte de lijst met hulp van de apotheker. De apotheker zette alle medicijnen in de computer. Aan Tim gaf hij de lijst op papier. Tim neemt de lijst mee naar de cardioloog. Samen bespreken Tim en de cardioloog alle medicijnen op de lijst. De cardioloog. Geef drie tips aan Tim. Tip 1. Vertel als er iets is veranderd in je situatie. Bijvoorbeeld als je problemen krijgt met slikken. Tip 2. Vertel als je van een andere arts nieuwe medicijnen hebt gekregen. Ook als dit een arts in het buitenland was. Tip 3. Vertel als je medicijnen neemt zonder recept. Dit zijn zelfzorgmedicijnen. Je koopt ze bij de drogist of supermarkt. Bijvoorbeeld ibuprofen. Met medicatieoverdracht dragen wij bij aan veilige zorg. Dat lukt alleen samen met jou. Kijk op: www.samenformedicatieoverdracht.nl.